Tijd, de natuurlijke tijd, waar blijft de tijd? Gronos, Kairos, beleef de tijd. Hoi, daar zijn we weer van Finding a Better Way to Live. We zitten hier met Hans, die heeft een hele bijzondere plek in Frankrijk. Ik heb hier twee hectare waar ik, die, die ik 17 jaar geleden gekocht heb. Ik was 30 jaar niemand geweest. Ja, in de loop van de jaren ben ik de panden gaan restaureren. En uh, ben ik in het initiëren van jonge mannen terechtgekomen. Dus het, uh, het klaarmaken van jongens voor de volwassen wereld. En daar klus ik mee. Dat doe ik metselen, timmeren, tuinmerkzaamheden, uh, lassen, smeden. Dus waar je met, met die lange bel echt die flinke klap uitgeeft, kun je met een handbeltje wat meer gerecht zijn. We zijn weer bij een composttoilet en dit is het afscheidtoilet. Ga jij iets afscheiden hier? Dat ga ik doen. Het is ook een kunstwerk. Moet je kijken. Nou, uh, doei! Wat een ervaring. Alsof ik naar een museum ben geweest. Ik sta hier naast Liewe. Liewe, je hebt hier negen maanden gewoond. Ik heb uh, in de tijd dat ik hier woonde, heb ik een initiatie gevolgd. En ik heb een leemhut gebouwd. Een initiatie is een periode waarin jonge mannen, mannen, jongens die op een kruispunt in hun leven gekomen zijn, zich terug kunnen trekken van hun omgeving thuis en in een kleine wereld kunnen uitzoeken waar ze staan en wie ze willen worden. Kronos Kairos, beleefde tijd. Gebrek stimuleert creativiteit, van wat als je niet naar de bouwmarkt kan. Als ik nou eens even geen plastic gaan kopen, waar is het dan in de natuur? En dan heb ik vlierentakken heb ik uitgehold met een, ja, dus een, een, een groot hè, op de schroefmachine. dan uh, zo dzz, erin, een stukje merg eruit trekken en die heb ik dan vastgezet met uh, braamspleut. Uh, stukjes van een uh, gespleten braam en eikenpinnetjes. Wat Hans hier ook heeft is een heel klein badje en dat moet ik natuurlijk even uitproberen, want dat schijnen we overal te doen. Hé hey Oscar, je hebt je zwembroek nog aan, dat hoeft niet in bad. We zijn hier bij deze trap die heb jij ook gemaakt. Kan je iets vertellen over het ontstaansproces? Ik had hier de, deze muur had ik al bepaald. Dus overigens de, de kinderkamer hier achter, ja. waar ik met uh, uh, hout van eigen terrein uh, een uh, leemmuur uh, als vakwerk tussen gezet heb. Omdat ik dat al bepaald had dat ik die kamer zo groot wilde hebben, uh, had ik wel eens iets van nou die trap die wordt te stijl, dus dan moet ik knikken. Dus ben ik op een trein gaan zoeken naar een boom die een knik had. Nou, daar vond ik dus deze hier. Nou ja, en uiteindelijk heeft die trap zichzelf ontworpen. En dan heb ik het idee alsof ik, zeg maar, er achteraan liep. Ik ben gaan schilderen. Ik ben met leem aan de gang gegaan. Uh, ik heb hier leem op de trein, dat is goud waard. Ja. En toen ben ik experimenten gaan doen om die leem te kunnen binden. En ik ben uiteindelijk op maïzena uitgekomen, als een goed bindmiddel om het veeg vast te maken. Dat zijn ook de kosten van deze trap geweest, in euro, een pakje maïzena. Nou, je merkt op een gegeven moment wel dat, uh, dat de leem zeg maar, niet met alle gras bekleedt. Nou, dat is het punt dat hij goed is. Het voelt nog zo lekker. Ja, hè? De huid wordt er helemaal zacht van. Een beetje spannend bruggetje dit, wel weer heel creatief gaat naar deze bosset die geen bosset is, maar binnenin zit een caravan. Ook al heel creatief. Je zegt cre gebrek stimuleert creativiteit. Waarom is die creativiteit belangrijk voor jou? Ah, oh, dat is voor mijn ziel. Weet je, dan eh, krijg ik gewoon een grotere kick van wat ik gemaakt heb. Stel je voor, zo'n project heb je binnen tien jaar klaar. Wat dan ja. je, <laughs> weer een nieuwe ruïne kopen. Nou, hier heb ik een, een venstertje gemaakt. Uh, om uh, het interieur van de muur te kunnen zien. Dit is namelijk uh, low budget, no budget isoleren. Uh, uh, isoleren is luchtopsluiten. En uh, chipzakken hebben ook nog eens een keer een reflecterend laagje. En om, uh, om de volume in die chipzakken te krijgen, heb ik dus het mos wat ik dus het gras uitgeverticuteerd heb, gedroogd en erin gepropt. En dan met een uh, niet-machine zo op de achterland getagd. Wat neem jij hiervan mee in jouw dagelijks leven in Nederland? Zelfredzaamheid is eigenlijk het eerste woord wat in me opkomt. Uh, het is een kleine wereld waarin uh, direct en op een eerlijke manier gespiegeld wordt. Ik heb de tools als het ware, de handvaten, om op mijn omgeving te reflecteren. En om te kiezen waar ik sta in mijn omgeving. En dat, dat is een van de punten. Die ik hier geleerd heb, waar ik nu ontzettend veel aan heb. Mm. Ja. Beleef de tijd. Hans, dankjewel voor je tijd en voor je rondleiding hier. Heel bijzonder. Yeah. Als je Hans' de pagina wil bekijken, dan kan dat op de Natuurlijke Tijd, ook op Facebook. En volg ons als je meer van onze filmpjes wil zien. En dan zeggen wij tot de volgende keer. Doei! Over.